ben ik weer op zoek naar het allermooiste feestje. En deze keer ben ik uitgenodigd door Julian. Ja, en zoals altijd ga ik op zoek naar de verplichte versnabering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Let's get los, lieve dames en heren, herren, want trek je ledenhozen aan. Dit is het gezelligste, grootste en meest spectaculaire oktoberfest van allemaal. We zijn in Sittard. Oh, no. Ik ben uh, Echt 80% loopt hier Lerenhorsen. Dus ik denk dat ik er ook maar even in moet scoren. Wat hoort een dame als ik te dragen uh, een op mooie oktober? Dirndl. Een mooie dirndel? Ja, die vind ik wel heel mooi. Dit vind ik wel de echte dirndel. Nou, dan gaan we hiermee beginnen. Dan gaan we daarmee in. beginnen. Wat moet ik met die strik doen? Nou, als je hem aan de linkerkant hebt, dan ben je vrije zaal. Dan heb je hem aan de rechterkant bij je bezet? Dan heb je hem in het midden bij je macht? Dus aan welke kant mag hij? Oh, dit is een hele moeilijke vraag. Ik ben vanavond. Doe maar bezet. Dat is beter. Ja, dat is beter. Doe maar aan de rechterkant. Doe maar aan de rechterkant. Ja, nee, dat is beter. Hey! Ik ben er klaar voor. Op zoek naar Julian. Hey. Het leven is een kennis. Een grote bende. We zwieren en we zwaaien. We botsen en we draaien. Kom op, lachen, lachen, lachen. Ja! Nee! Julian. kan rozen, kan zijn. Nog zijn. is. Dat zijn broers, Julian? zijn broers. En wij zijn ja! Jij hebt mij uitgenodigd. Dat klopt, dat klopt. Want dit is het allermooiste feestje volgens absoluut, jou. Absoluut, absoluut. Ledenrozen, iedereen heeft ledenrozen aan, of die rindels. Iedereen ziet er prachtig uit. Er worden halve liters bier gedronken en iedereen danst op de allermooiste slagers. Dus, ja, dat is alles, alle ingrediënten voor het allermooiste feestje. Ik denk dat we het epicentrum van de Lelo's hebben gevonden. Zijn herzen brengt daar in het die les ons Nou, wat ontvangst. Wat is de verplichte versnabering hier? Verplichte versnabering? Atten. Ik ga één keer Atten. Dat is goed. Eén keer. Atten! De verplichte versnapering! Een halve liter ratten! Ik vind ze stout en als ze winkt, is het een zonder een skeku! Wie pees met den gezicht, zijn die halsmes, zo is zonder een antwoord als die rood! Waar zijn jouw lederhozen? Thuis, ik ben een cultuurmama! Waarom? Ja, had ik zit in vanavond. Ik ben een manager hier, dus... Euh... Oh, jij bent zijn manager! Ja, ja, precies. Ik denk dat dit een allermooiste feest is, ja, zeker. Het enige wat ontbreekt... Ja, er ontbreekt eigenlijk niks. Het enige wat ontbreekt zijn je ledenhozen. Zeker waar, ja. Eigenlijk is dit de carnaval in oktober. Misschien zelfs iets beter. Oh, dat meen je niet. Gezelligheid, zuipen, bier, dikke titel, wat wil je nog meer? Hallo. Huh? Ik ga één keer atten. Dat is goed. Eén keer. Attje. Ja. Vind ik vind het gewoon leuk om mensen op te naaien. Om te atten, ja. Dit is het mooiste feestje van het studio, jongens. Er is niks okay, beter op de wereld. Oké, okay, ik heb nu een missie. Dit naar de brengen. nooit weer! Het zit er nog in? Ja, we zijn al langer hier. Ja, nou langer. Om uit te maken wie de gangmaker is gaat Bas in de linkerhoek strijden. Tegen Julian in de rechterhoek. Ze gaan natten tot de dood. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Eerst komen! wel. Jazeker. Goed in 3, 2, 1, atte! En we hebben een winnaar! Hé, hey, was Bas, Bas, alsnog goed gedaan. Kusje op de mond! Kom op, 3, 2, 1 kusje! Kom op, 3, 2, 1. kusje! Hey, hey, hey, we zijn met vrienden! Hein en Jodland! Daar is het een beetje! Hier is het een beetje! Uiteindelijk heb je niet veel meer nodig dan bier en een beetje een leuke Duitse slager waar je op mee kan zingen! Toch? Jawel! Het is wel een baktracking. Ben jij toevallig vrijgezel? Ja, dat klopt. Heb jij dan met opzet die strik daar aan gedaan? Ja. Want, wat, wat, helpt dat ook dat, dat dan mannen naar je toe komen? Totaal niet. Wat is er nou zo lekker aan een lederhoos, Ja, Het zit gewoon lekker aan je kloot daar. Het zit een beetje strak hier om mijn broek. Maar weet je, ze zijn wel sexy toch? Ja, vind je het sexy? Misschien niet bij mezelf, maar de meiden er wel lekker, moet ik zeggen. Ja? Laat ons even je outfit zien. Lekker strak om de kont, ja. Ah, om je kont? Om Mag ik, kont. ik eens zien dan? Ja, dat zit lekker strak inderdaad. Ja, waarvoor mooi. is dit ding dan? Ja, als je, als je moet plassen, dan gaat dat sneller. Hoe dan? Hoe dan? Ze dus doet die knopen open en dan. haalt je het ding eruit, dan loop je met de wc. Ik zie dat jij je strik in het midden hebt hangen. Ben je maagd? Ja, wat denk je zelf? Ja, ik, ik weet het op dit ik moment niet. Ik ben geen medewerker. Ik hoop vanavond eindelijk geluk te hebben. <laughs> ja, ik ben zes weken geleden getrouwd. Dus ik ben nog maagd? O, met wie? Met hem, ja. <laughs> Wat heb je een lijk bij je? Ja, een zak uh, met alle plaatselijke wat rotzooi, extra. Maar waarom ben je aan het werk vanavond dan? Ja, uh, dat doe ik elke een keer, Ik ga het ook weer. Hè. Ga je nog wel een beetje genieten? Ik geniet alles mee, ik heb de muziek, ik ga je allemaal mee. MUZIEK hey! Dan ga ik wel eens kijk niet maken. Nee, nee. Nice! Doe eens, doe eens! Het hoogtepunt van de avond, dat is. De BAFMASTER. Nee, nee, nee, het reuzegat, nee, nee, nee. het reuzegat. Nee, nee, nee. nee, de booster, de booster, de booster. De booster. Ben jij het nee, het De barfmaster. Barf. Ik denk dat ik toch ga voor de barfmaster. Ja. Hebben jullie er zin in? Jazeker! let's go! Oh, oh. <tie> Holy shit! Ze gaan ons natuurlijk nu naaien! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ik haal me oh, oh. Oh, fuck ja. oh. oh shit! Hoe ga jij? Eh, uh, baffen. Geef me twee minuten en ik lig op de stoep. Ja, ik denk dat dat wel uh, een mooie afsluiter is. We begonnen de avond met een atje. De verplichte versnapering was namelijk. Ja, zo. Een uh, halve liter. Pul. De gangmaker was ook weer Atte. En uh, Julian, onze uh, hoofdpersoon, die won de wedstrijd. En het hoogtepunt spreekt voor zich. Want hoe voel jij je? Uh? Bafen. <laughs> ja. Nou. Ik zeg uh, stop op je hoogtepunt. Ik moet even kotsen nu.